ik alaikum boordus en zoesters, welkom bij deze nieuwe video, je weet toch, jullie hebben gezien aan de titel in en aan de thumbnail, we gaan vandaag jullie tips geven hoe je een eigen intro a.k.a. outro maakt Voor de mensen, deze vraag krijg ik tering veel vaak, onder mijn video's, Instagram, TikTok, ja yeah, overal ben bijna, hoe maak ik een eigen intro en een outro Vandaag ga ik het uitleggen, voor de mensen, voor we gaan beginnen, like, abonneer of komt van me we praten niet veel man. Dus uh, we gaan naar de intro, man. Jet toch. Jet toch. Het is nu kwart voor tien s'avonds. En we zijn deze video aan het maken. Mooi ben je hem vergeten. Want ik was even bezig. Toen heeft mijn vader me gebeld. Toen moest ik weggaan. Mooi. Heel lang verhaal kan ik vertellen. Ik moet ook. Je ziet, ik heb ook een licht hier. We zijn nu bij de website PANZAF of Paga of zoiets. Mooi. We zijn bij die website aangekomen. <laughs> Voor de mensen is het mooi als je het ziet. Je ziet toch? Toch? Je ziet toch? Ja toch? Ja, toch? Oké, okay, boys. We zijn bij de site aangekomen zoals je ziet. Voor de mensen er zijn er super veel intros. Je hebt hier eigenlijk alle intros die je kan willen. Je hebt ook intro van YouTube. Pori, <clears throat> die leuke site waar. <laughs> mooi, we zijn daar ook. Je weet toch, en uh, ja, man. Je hebt eigenlijk hier alles: outro's. Je hebt ook van die uh, Instagram-dienen. Dus uh, maar volg me op Insta. Of abonneer of like. Mooi. pak even een voorbeeldje eruit. Bijvoorbeeld, we pakken deze: een gele. Mooi. Dan doen we die open. Wat je ook gaat doen. Is eerst. Ja, uh, ik moet even laden, boys. Je weet toch. Boys, begin even te liken en te abonneren. Want ik stop hier fucking nee, ding. Nee. Je weet toch, allemaal dat is dat altijd plezier mee. Bijvoorbeeld, we spelen hem nu af. Ik moet even zachter. Jullie horen dat in het en dan, ja, zie dus je deze punten. Mooi. We kunnen die naam aanpassen. Als je gaat naar effecten, nee, nee, dus deze, die blokachtig. Als je daar gaat, dan uh, kan je de naam kiezen. Dus bijvoorbeeld, we gaan hier zitten. Fappen. weet weet toch? Ik, ik moet iets uh, voorbeeld, snap je? Fappen. Als je, nu zie je, ik heb alles overal gezet. Fappen. Je weet toch? Ik moet even die gordijn die van mijn vader kan zijn, doe die gordijn doen, want die buurvrouw, kijkt. ik zeg je ooit, ooit op een dag ga ik ruzie hebben in mijn livestream met die buurvrouw, dus jullie, als jullie dat willen zien, kijk elke stream van mij, binnenkort, dus ze praten niet veel. Mooi, we hebben nu fappen gezet, en nu ga je zien dat fappen nu op je beeld schijn komen, kijk goed. Even een zieke liedje. Fappen, yes, fappen, je ziet man, fappen, we zijn deze dag aan het fappen. Boys even serieus, je weet toch, blijf nog steeds een tutorial, allemaal ook aan de beste tutorials, ik kan lachen en je krijgt tips. dus ik denk geen elke YouTube doet, man. En veel mensen zeggen zo, waarom praat ik zo? Het, ik praat zo, als ik dat wil praat ik zo, Het is jouw probleem? Jelle eiland, pomper op je moeder haar hoofd. En dan gaat die, uh, ja, die rare ding gedaan worden. Uh, ja, ja, fappen. Dus uh, ja, je gaat zien. Blijf kijken. Ja, toch? Ja, Doe later. Straks gekke pacha die trekken, man. Lala, man. Boys, hij is eindelijk deelde Echt een minuut. Mooi. Dan druk je op, downloaden toch? Je moeder, gaat hij nog downloaden? Wille. Ja, zo'n want eerst moet die SpongeBob shit komen, je weet toch? Inches later. Boys, nu is mijn nieuwe intro. Fap. Ja, zo. is een fap. <laughs> nou nah, boys, zo maak je eigenlijk een intro. Mooi. Voor de mensen, bedankt voor het kijken naar deze tutorial, vergeet niet te liken, te abonneren, de link van de website staat ook in de beschrijving, dus check hem, deel even deze video, en sla deze video ook even op, misschien ga je die ooit nodig hebben, en dan uh, heb je wel een video waar je kan lachen en tips van mij krijgt, dus uh, ja man, like, abonneren, gepoederen, jetzig! Ja,